We zitten momenteel op de snelweg E123 tussen de steden Zilorda en Jeskazgan. Een afstand van 428 uh, kilometer zonder enige uh, bebouwing verder. Nou, wat je hebt, je denkt op een snelweg te zitten en als je kijkt dan zie je, we zitten op een zandweg. In the middle of nowhere. Helemaal niks. Helemaal kaal en alleen maar zand. Deze zandweg duurt nu al meer dan 30 kilometer en het ziet eruit dat dat niet snel zal veranderen.